Goedemiddag dames en heren. U wordt vriendelijk verzocht anderhalve meter afstand te houden en tevens met minder dan drie personen een groep te vormen. Bij meer dan drie personen riskeert u een boete.